Daar zijn we weer! We staan nu dichterbij deze enorme hoeveelheid polen. Ik kan mijn best met jullie niet raken. Uh, er staan nog als mensen daar, op dit gigantische ding. Uh, er staan nog steeds Google-observers. Er staat de verslaggever. Uh, er staan medewerkers, uh, yeah, dit is dus een van, de meest, een van de havens waar ze onder andere Dirty Diesel uh, vervoeren. Dirty Diesel houdt in dat, uh, dat diesel die niet geschikt is voor de Europese markt, dus die zo smerig is dat die op de Europese markt niet gebruikt mag worden, die wordt dan vervolgens uh, gemixt met andere dingen en op de Afrikaanse markt gedumpt. Uh, dat is iets wat natuurlijk niet op deze exacte plek gebeurt, maar wel in deze haven en wel met toestemming van de Nederlandse overheid, van Europa, want ja, die vinden het blijkbaar niet zo erg als er uh, op andere markten shit gedumpt wordt. En die vinden het blijkbaar ook niet zo erg dat deze enorme hoeveelheid kolen gewoon opgestookt wordt euh, naar boven en nog verder alles opwarmt. Hier euh, gaan we dus naar boven om euh, iets te doen om te maken dat het in ieder geval vandaag stopgezet wordt, maar eigenlijk moet het natuurlijk volledig stopgezet worden en voor goed verdwijnen omdat dit denk, ja, één dag maakt misschien niet superveel verschil, alhoewel het wel best wel veel verschil maakt. Over uh, de Gelende werd verteld dat vorig jaar dat met als alle mensen die daarheen waren gegaan uh, uh, vier keer naar New York zouden vliegen, dan heen en weer, dan zou er, uh, zouden ze net zo, dat, dat zou net zoveel uitstoot zijn als ze daar in één dag gestopt hebben. Uh, dus qua, qua uitstoot. Dus dan moet je even nagaan hoeveel verschil je eigenlijk kan maken. Dus als je één keer meedoet aan zo'n actie, kun je daarna dus vier keer naar New York vliegen. Nou, best wel chill. Ik weet niet of dat vandaag ook zo is en hoeveel we stopzetten. Maar het is natuurlijk deels om daadwerkelijk verschil te maken, om het stop te zetten voor een dag. Maar deels is de bedoeling natuurlijk ook om te laten zien, we kunnen dit. Uh, we gaan dit vaker doen. We zijn natuurlijk een beweging die groeit. Het is dus ook in het buitenland. Het is dus met endige lende. Het is in andere landen. Het wordt steeds groter. Uh, we kunnen dit. Het is nodig. En we zijn bereid zo ver te gaan als het moet. En ik denk eigenlijk dat steeds meer mensen bereid zullen zijn steeds verder te gaan om iets te doen tegen klimaatdestructie. Omdat ja, het is ook nodig. Ik sprak gisteren iemand... En die zei, ja, eigenlijk weet ik niet of ik wel kinderen wil. Omdat, nou ja, omdat dit. Omdat we de aarde kapot maken en het dan niet een goed idee is om kinderen op aarde te zetten. Nou, ik vond dat best wel heftig. Ik, ik heb een hekel uit kinderen, dus voor mij maakt het niet uit. Maar als je dat een soort van in je achterhoofd houdt, dat het zo heftig is dat gewoon sommige mensen al denken van ja, kinderen moet dat wel. Wat kan ik eigenlijk eens doen? Ik denk altijd het zo'n. Ik moet de mic check. Dat gaan we nu dus doen. Uh, ja, kijken mij ook. wat nee, we ik wil eens, dat ik er is, wat is, ja, Ik ga weer stoppen.